Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid. Wil je een grappig verhaal horen? Ik ken veel van zulke verhalen en ze zijn ontstaan door gebeurtenissen uit mijn gewone dagelijkse leven. Nou, ik moest niet lachen toen deze verhalen ontstonden, maar nu ben ik blij dat ik erom lachen kan. Bijvoorbeeld. Ik vond het niet grappig dat ik mijn haar niet in model kon houden. Maar als je had gezien wat ik daarvoor moest doen, dan zou je zeker hebben gelachen. Het was ook niet leuk toen ik probeerde om zelf kleding te maken, zeker niet voor de mensen die ze moesten dragen. En ik kon zo geïrriteerd zijn als Dave keukenrollen over het gangpad van de supermarkt naar mij toe gooide. Maar nu pas realiseer ik mij dat hij wist hoe hij plezier kon maken ongeacht wat hij aan het doen was. Ik ben blij dat ik nu kan terugkijken op deze tijden en de humor ervan kan inzien. Ik weet dat niet alles in het leven even aangenaam is, maar ik denk dat het nodig is dat we leren om meer plezier in ons leven te hebben. En ik wed dat als je iedere dag de tijd nam om hierover na te denken, dat je een moment zou vinden dat je plezier bracht of waar je nu om kunt lachen. God wil dat zijn kinderen plezier hebben. De Bijbel zegt dat een vrolijk hart een goed medicijn is. Ik denk dat we allemaal iedere dag een gezonde dosis humor nodig hebben, vele malen per dag. Je kunt gewoon geen overdosis aan vreugde hebben. Ik moedig je aan om elke dag bewust op zoek te gaan naar iets waar je om kunt glimlachen of lachen. En deel je glimlach of lach met anderen en laat ook hun dag stralen. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heren, uw woord zegt dat een blij hart als een goed medicijn is. Dank u dat u mij helpt om vreugde en plezier te hebben in het leven. Amen. Fijn hè?